Yo gast van Normal, mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, dit is weer eens even wat anders. Ik zit weer achter mijn setup, want ik heb vandaag een hele leuke video voor jullie. Ik heb namelijk tegenwoordig een eigen Minecraft server en vroeger heb ik die ook heel vaak gehad, maar nu heb ik de EnFam SMP. Een toffe server waar ook jij in kan. Ja, want deze video is heel even een beetje om te laten zien wat het nou is. Ik stream erop op mijn Twitch-kanaal twitch.tv slash Mocht je daar nog niet kijken, kijk daar ook even zeker even naar. En wil jij nou heel graag in de server, dan ga ik je zo uitleggen hoe je dat kan doen. Ik doe eigenlijk weinig game video's maken, want het gamen dat doe ik dus op mijn Twitch. Maar ik heb een eigen server en er kunnen nog veel meer mensen in de server, dus het is net zo leuk als ik ook even op mijn YouTube kanaal laat zien wat voor server het nou eigenlijk is. Want naast dat dit een vette bouwserver is wordt er ook wat roleplay gedaan. Deze roleplay is wel wat serieus, maar tegelijkertijd is het ook voor de lol. Het is een beetje wat jij graag wil. Ik vind het super vet en ik doe ook mee met het serieuze gedeelte. Dan ga je misschien op het einde van de video wel eens iets van zien misschien. Maar goed, we hebben al hele toffe bouwwerken. En ik ben ook echt heel erg benieuwd wat jouw bouwwerk zou zijn. Hier is in ieder geval een kleine impressie van de MFM SMP. Ja, dat ziet er echt super vet uit. Maar laten we dan ook nog heel even wat een beetje kennis maken met de spelers die erop zitten. Ik heb iedereen gevraagd om naar het kraftplein te komen. Dus nou, laten we daar maar even naartoe gaan dan. Ah, zo, nou daar zijn we dan in de wereld. Uh, ik ben hier lekker aan het genieten van mijn jacuzzi. Mijn secret jacuzzi die ik heb gemaakt. En dan hebben we hier zo mijn slaapkamertje. En hebben we het mooie, prachtige Aurora. Ja, dit is dus een van de vette landen die wij hebben in de server. En je hoort allemaal villages, je hoort allemaal dieren. Het is zeg maar een beetje een dierenasiel geworden tegenwoordig, maar dat komt door mijn landgenoten. Dit is de plek waar wij al onze vergaderingen doen. En waar we allemaal met elkaar dingen bespreken. Naast dat de NVM SMP een, gewoon een Minecraft server is, doen we ook een roleplay. En de roleplay is echt wel heel erg vet. Zoals hier zo hebben wij een, een, een heks vermoord. En dit is de krachtplek van... ...van de hacks, waarbij er ook andere dingen gebeuren. Wat dat betreft, als jij van roleplay houdt, is het zeker een server om uh, te joinen. En hier hebben we dan een mooi bruggetje die ik heb gemaakt. En ik vind het heel vet. Ik vind het ook echt weer um, super leuk om lekker weer te minecraften. En gewoon om de tijd te verliezen en zo lekker door te gaan met de wereld. Maar ik heb even aan iedereen gevraagd of ze zich wilden melden op het kraftplein. Het kraftplein is een plein die ik had gemaakt om uh, voor ons allemaal om te, een soort van te verbinden. Om met z'n allen af te spreken op een plek. Om te vragen of ze wilden laten zien waar iedereen was. Om, uh, zodat iedereen kon laten zien wat ze nu aan het doen waren. Wat hun project is, et cetera, et cetera. Dus we gaan eens kijken. Hallo. Hallo. Oh, oh, yo. Oh, wat de... Uh, wat? Hey, Hallo allemaal. Hallo. Hallo. Kijk, nou, dit zijn dus in ieder geval al de mensen die allemaal zijn toegelaten om hier wel lekker op de server te spelen. Wat is echt ook wel druk ook, joh. Hallo allemaal. We hebben Dream. Dream zit oh. zelfs in deze server Holy shit. Oh. Nee, we hebben Debian, uh, Twilight, Suspensie, so Surbel. Kijk, we hebben hier mensen van Hug Plaza. We hebben mensen van Bikinibroek. Mensen van Bacontown. En, en de mensen van Aurora. Hallo, kijk. En we hebben een mooi Aurora schild hier zo. Let's go, Aurora gang. Let's go. En we een ijsbeertje. Ijsbeer, grote shout-out aan deze dude. Want die heeft uh, hele mooie plugins geschreven. En uh, enorm goed geholpen. Dat moeten we natuurlijk wel even zeggen. Maar goed. Hey, wil Iemand wat vets laten zien, nu we er toch zijn. Heeft iemand nog wat leuks om te laten zien? Ik, ik heb torens. Wauw. een heel groot gat. Dat is wat je Oké, ik weet uh, toevallig dat uh, Hug Plaza echt wel heel veel vette dingen hebben gebouwd. Zullen we even met z'n allen naar Hug Plaza? Mag dat iets wel? Ja? Oké, okay, uh, nou, leid de weg, zou ik zeggen. Ik weet de weg niet. Zoals je ziet zijn we al met een heleboel mensen hier op de server. Het is supergezellig, de bouwwerken komen er steeds aan. Ah, uh, met z'n allen door de portal! Yeah. Oh my god! Oh shit! Oh god! Hey joh! Oh. Hey joh! Oh! En Die honden, die honden, die honden! Oh nee! Dit is dus één van die dorpen. Laten we gewoon doorgaan. Wow, dit wordt echt een super vet joh. Dit is gewoon serieus gewoon al een, echt een dorp joh. Ja, er zijn paden bij is Wat vet. Dit is inderdaad al een hele stad. Echt super gaaf. Jullie zijn niet de enige van Heugdplaats natuurlijk. Wie zet het er nog meer bij? Amy, alleen Amy. Oh cool, cool. En jullie hebben dit met z'n drieën gemaakt? Ja. Wauw, echt wow, super vet. Wat, wat zouden jullie nou echt nog even willen laten zien? Ik wil dat, ze, dat, ze jouw, dat ze jouw gebouw zetten neer. Nou, dan gaan we naar mijn gebouw. Oké, okay. let's go. go. <laughs> Wordt maar krachtig. We hebben net zo'n Britse drillrap. Zo met z'n allen zo. Nou, dat mogelijk. Wauw. Echt wel gaaf. Heel vet hoor. Superleuk. Oké. Okay. Nu we hier toch met z'n allen zijn. Waarom zou je deze server echt moeten joinen? Omdat ik erop zit. Oh my god. Oh my god. Wegwezen. Oh oh ja, laten we gaan, laten we gaan. Ja. Wegwezen. Ja, het, dan... het is tijd ja, om geleden. te gaan jongens, kom. Ah, het is ah, tijd om te geleden. gaan. Dit is dus een van, de, een van de toffe dorpen waarbij er veel wordt gebouwd. En zoals je kan zien, er zitten echt hele goede bouwwerken tussen. Eigenlijk wil ik gewoon vragen. Mocht jij het leuk vinden om te joinen, dan join ook gewoon. Doe de aanmelding in mijn Discord, het linkje staat in de beschrijving. En als je de aanmelding doet, zorg dat je een goede aanmelding hebt. Want wij zijn wel van mening dat wij gewoon goede buildings en goede mensen in de server willen. Zo hebben we sowieso een leeftijdslimiet van minimaal 13. Um, want deze server bevat ook wel veel roleplay. Wow, oh, ik heb echt een sick leger achter me aan hier. <laughs> Super vet. We hebben nu al echt een hele hoop leuke mensen in de server zitten. En... Oh my god. Oh my god. Dood die hond! Dood die hond! Nou, hier zie je dus... Al oh, die hele groep. Ik kan het iedereen aanraden om me in ieder geval proberen aan te melden. Want het is gewoon een enorme leuke server. Zoals je kan zien, ik heb ook alweer full netherite. We hebben al echt hele leuke dingen gebouwd. Dat heb je ook kunnen zien in de kleine edit voordat de video begon. Ik wilde gewoon heel even door deze video wat meer informatie geven over waar ik mee bezig ben op Twitch. Want naast YouTube doe ik ook natuurlijk Twitch. En met de streamen vind ik nog steeds heel erg leuk om lekker Minecraft te spelen. En daarom is de NVMSP de server waar ik nu op te vinden ben. Zoals je kan zien, het is super vet. En er is er zitten heel veel leuke mensen op die graag mee willen doen met het maken van video's. Maar ook gewoon met de gezelligheid en vette bouwprojecten maken natuurlijk. Ik zou je dus zeker aanraden om even langs te komen bij een van de mensen die het live streamt. Waaronder ik op mijn Twitch kanaal of op een van hun Twitch kanalen natuurlijk. Of meld je aan via mijn Discord en kom lekker in de server om samen te bouwen. En om samen vette dingen te gaan maken. Ik ben in ieder geval super hyped voor dit project. En ik ga dit samen met jullie echt nou, super vet maken natuurlijk. Dankjewel voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik zeg like, abonneer. En reageer. En ik weet niet waarom, maar ik heb ineens, heb ik een, een stemmetje en ik weet niet hoe ik dit moet stoppen. Maar dankjewel voor het kaken. Ik zeg, like ik op manier reageer en tot de volgende keer. Later! Ik zal de wereld moeten beschermen tegen het kwaad. Als God is dat mijn missie. Deze wereld is gekregen. Dat deze wereld beetje een